Hoe realiseren we voedselzekerheid in Afrika? Dat was de centrale vraag vandaag tijdens het Zero Hunger Young Summits in Ede. Nederlandse jongeren gingen daar met elkaar en met Nederlandse en Afrikaanse vertegenwoordigers van overheid en de agrifoodsector de dialoog aan om samen tot bruikbare ideeën te komen om wereldwijde voedseluitdagingen aan te pakken. Ik heb net een lesprogramma verteld met samenwerking over Afrika en Nederlandse studenten. Om meer erachter te komen achter elkaars eetculturen en hoe de voedselketen van elkaar eruit ziet. Ik heb gewonnen met een studentenchallenge om in Kenia een mobiele markt op te zetten met fruit en groenten. Om zo het dieet van de theewerkers op de theeplantages in Kenia te verbeteren. Het Zero Hunger Young Summit 2018 is onderdeel van het World Food Day program van de Verenigde Naties en is een initiatief van Eye for Nature. Via onder andere een livestream was het voor jongeren over de hele wereld mogelijk deel te nemen aan de dialoog. Daardoor heb je interactie met de studenten en leer je meer over elkaars voedselgebied en hoe het allemaal gaat daar. Wij zijn niet alleen, dus de mensen die er die, die, die, die dan via Skype uh, in, ook bij kwamen, uh, hielpen wel echt. Jongeren hebben een link met voedsel, alleen uh, we vragen ze eigenlijk te weinig uh, wat zij daarmee hebben en wat ze kunnen. Uh, en zo de evenementen vandaag geldt volgens mij om te laten zien dat ze wat in petto hebben. En dan moeten we ook zorgen dat we daar voedingsbodem aan geven. Ik heb vandaag geleerd dat uh, lokale productie heel erg belangrijk is. En dat het heel belangrijk is dat voor boeren in Afrika om zelf hun voedsel te produceren... en dat wij niet per se daar voedsel heen hoeven te sturen. De unieke bijeenkomst werd gehouden in Ede, op het World Food Center terrein. Wethouder Leon Meijer van die gemeente was ook aanwezig. Hij is de eerste foodwethouder in Nederland. Als je hier binnenkomt en de jonge mensen zijn dan praten met, met boeren in Afrika, Jongen, wat zijn de problemen van deze wereld, hoe kunnen we onze hersenen gebruiken om samen die problemen op te lossen, dan word ik wel heel trots. Dit is wel heel erg de bedoeling van voedselstad zijn en gezamenlijk zoeken naar de oplossingen, niet alleen van je eigen stad, maar zo mogelijk van de wereld. Wat we hier vandaag gedaan hebben, denk ik wel dat we een heel stuk verder kunnen komen. De uitkomsten van vandaag worden uitgewerkt door studenten van de Wageningen University Research en aangeboden aan de Task Force for Rural Africa en aan Hans Hogeveen, Nederlandse vertegenwoordiger van de Food and Agriculture Organization.